Hey jongens, de video van vandaag zal gaan over het testen van een nieuw product van Essence voor je wenkbrauwen en het heet de Brow Marker. Uh, het is een product waarbij je je wenkbrauwen kunt bijtekenen en het lijkt ook echt op zo'n markerstift, Weet je wel? van die stiften die, die we altijd vroeger in onze iets hadden om uh, teksten te highlighten en zo. Nou, daar lijkt het ook echt op. Wat erop staat, semi permanent. Ik weet niet of ik daar bang van moet worden, of het een grapje is of niet. Um, achterop staat semi-permanent eyebrow marker dat stains the skin lastingly. Dus hij blijft inderdaad wel lang zitten. Nou, ik ben er heel erg benieuwd naar uh, of je hiermee goed je wenkbrauwen kan bijtekenen Of het een beetje werkt. Of de kleur ook goed is, want ze hebben twee kleuren. Ik heb de lichtste gekozen. Maar die is, zoals jullie zien, vrij donker. Heel donker. Dus ik hoop dat ik de juiste kleur heb gekozen. Maar we zien het vanzelf. Nou, op dit moment heb ik mijn eigen wenkbrauwen bijgetekend, dus dat ga ik er even van afhalen. Oké, okay, nu is alles van mijn wenkbrauwen af. Uh, ik zou zeggen, laten we maar starten. <laughs> ik ga mijn wenkbrauwen bijtekenen. En, uh, ook ik heb echt even een spiegeltje nodig. Oké, okay, wacht. Ja. Yeah. Oké, okay, en ik begin bij het boogje. Wat ik altijd doe als ik mijn eigen winkbrauw ga bijtekenen. Ik ga het heel voorzichtig proberen. Die punt is trouwens best wel dik. Dat kan ik je niet vertellen. Oké, okay, ik doe het heel voorzichtig. Het is heel gek, want het voelt best wel nattig op je weerbrouw. Alsof het echt gewoon een normale stift is. Ik hoop niet dat ze hebben samengewerkt met echte markermerken. Het voelt wel alsof het bijna hetzelfde product is als een normale marker. Deze ziet er op zich best wel oké okay uit. Het, was een, uh, het is een uitdaging, maar de vorm zit er mooi in. Oké, okay. nu naar de andere kant. En dit is mijn moeilijke kant. Het is altijd super lastig. Ik ben best wel goed. Bizar. Ik heb hier ook wel een mooi boogje al van weten te maken. Oké, okay, nu de binnenkant van mijn wenkbrauwen. Oké, okay, nou, dit is het eindresultaat. En. <laughs> Het is best wel heel, heel fel en heel hard. Het is, echt, nou het, lijkt dus, het is echt een stift waarmee je wenkbrauwen moet tekenen. En voor die boogjes ging het eigenlijk best wel mooi. En precies. Maar voor die binnenkant, die, daar hou ik gewoon niet zo van als het zo keihard en zo donker is. Ik vind het fijn als het gewoon van het midden van je wenkbrauw uh, donker is. En dan dat het iets meer naar het voetje uitloopt licht. Dat het er niet zo gemaakt uitziet. En dat heb ik met dit product eigenlijk wel een beetje. En moet je nagaan hè. Dit is dus de allerlichtste kleur. Dus als je lichtere weekbrauwen hebt dan ik. Dan moet je dit niet kopen. Absoluut niet. Want het is echt veel te donker. Het is sowieso een super donkere kleur. Wat mij betreft hadden ze ook nogal een kleur mogen maken die iets meer grijs was. Iets lichter. Niet zo bruin als deze. Um, maar ik ben eigenlijk wel tevredener dan ik had gedacht. Ik dacht dat het echt veel... Veel slechter zou gaan. Dat het echt heel erg moeilijk was. En ik heb toch nog wel een, ja, een wel goed resultaat bereikt. Behalve omdat ik de, deze kant vind ik een beetje donkerder hou ik gewoon van als dit lichter is. En ik vind dat puntje, dat is best wel dik. Dus het is dus niet heel erg makkelijk om um, je wenkbrauw in een smal puntje te laten lopen aan de zijkant. Dus dat vind ik wel jammer. Um, verder vind ik hem wel beter dan ik had gedacht. Hij wint het niet van een goed wenkbrauwpotlood of. En uh, wenkbrauwpoeder, wat, wat ik eigenlijk het aller, allerfijnst vind, wenkbrauwpoeder, is echt, ach, dat, dat werkt zo prettig. Maar het is wel een heel erg leuk vind product om uit te proberen. Ook wel grappig om uit te proberen met je vriendinnen, kijken hoe het uitpakt bij iedereen. Hij uh, was 3 euro, essence test niet op dieren en dat wil ik op deze dierendag nog even vermelden. Uh, ik hoop dat je deze review leuk vond. En uh, heb jij een leuk wenkbrauwproduct dat je super fijn vindt om te gebruiken? Laat een comment achter en vertel het me. Uh, geef een duimpje omhoog als je deze video leuk vond of als je vaker van deze video's wilt zien. Uh, ik wens je een fijne avond en zie je graag de volgende keer. Doeg!